Ik laat hier een aantal basis technieken zien die je kunt vinden in het uh, boekje Western Horseman Range door Puck Rennerman. kun je bestellen op het internet. Dus hier zie je ziet hier de eerste basisoefening is het plassenwerpen met de lus opzij, over je hoofd en links van je opzij. En de, zijn, de zwaai wordt meestal gebruikt als het uh, gevangenobject in beweging is. En boven je hoofd uh, wordt, de, uh, wordt meestal gebruikt als het object stil staan, we kunnen hier zien goed uitzwaaien uh, onderarm vanuit onderarm de onderarm en de pols zo min mogelijk belegen. Dit is eigenlijk uh, de basistechniek uh, techniek. Uh,